Geef je business deze zomer een boost met het speciale zomer business boost pakket. Meer dan 10 experts delen hun allerbeste tools en content met je. Waaronder toppers als Lisette Tol van de Ontspannen Ondernemer, Janke Papa van Het Plan Personal Branding of de altijd sprankelende Astrid Mast van Color Me. Laat je inspireren en download de digitale cadeaus zoals tools, video's en e-books direct via de link.